Thank <laughs> you. Goedendag, een heuse regenfoto achter mij. Er valt flink wat neerslag in een deel van het land. En die neerslag die trekt naar het oosten toe. Dat betekent dat ook in het oosten van het land er nog wel wat regen gaat vallen. Gisteravond overigens vielen er ook nog diverse buien, net als afgelopen nacht. En dat betekent dat hier en daar de neerslagmeter toch aardig is volgelopen. Plaatselijk meer dan 10 millimeter, lokaal zelfs nog wat meer. En zoals gezegd, er kan dus nog wel wat bij gaan komen in het noordoosten van het land. In het zuidwesten van het land, daar is eigenlijk al de neerslag wel weer voorbij. Daar blijft het droog en zal het ook de komende dagen droog blijven. En deze neerslagband die trekt dus naar het oosten en zal vanavond, in de loop van de avond, ons land gaan verlaten. Ja, welkom natuurlijk die regen, want het is erg droog geweest. En voorlopig is het ook wel weer de laatste neerslag, want de komende dagen zal het weer droog zijn. Waarbij de temperatuur ook weer omhoog gaat. Dat is dus op zich wel weer goed nieuws voor de vakantievieders. Dit is het beeld. Hier zien we de neerslag die vandaag over het land trekt en naar het noordoosten wegtrekt. En dan morgen een droge dag met wolkenvelden en af en toe zonne. En in het weekende komt de zon er steeds meer bij en gaat die temperatuur nog verder oplopen. Zondag kan het lokaal alweer tropisch worden in het zuiden. Dat geldt ook voor de maandag. Dankzij een hoge drukgebied boven het westen van Europa krijgen wij te maken met een meer zuid-zuidwestelijke stroming. Waardoor er weer warme lucht onze kant op gaat komen. Nou, vanmiddag dus bewolkt en regenachtig, vrijdag is dat anders. Dan zijn er veel wolkenvelden, maar breekt de zon ook af en toe door, wordt het zo'n 19 tot 21 graden in het noorden, terwijl het in het zuiden van het land tussen de 23 en nou misschien in het zuidoosten nog 25 graden gaat worden. Er waait morgen een matige wind uit noordelijke richtingen. Ik denk dat vaak wel bewolking overheerst, maar zo af en toe kan dus wel de zon doorbreken. En zoals gezegd, het blijft ook overal droog. Dat geldt ook voor het weekend. Zaterdag gaat de temperatuur al verder omhoog. In een flink deel van het land... Smiddags alweer zomers warm met 25 graden of wat hoger. In het noorden zeer aangenaam denk ik met 22 tot 23 graden en een matige noordwestenwind. En zondag zien we dan dat de wind gaat draaien en dan komt die warme lucht weer opzetten. En kijk eens naar die temperaturen. In het zuiden van het land kan het dan weer tropisch warm worden met 30 graden. In het noorden van het land hebben we te maken met zomerse warmte 26 tot 28 graden. Maandag dat wordt ook zo'n warme dag, maar dan later op de dag wel weer kans... ...op een paar buien, dat is nog niet helemaal zeker. En dan zien we in de pluim dat we na maandag ook te maken gaan krijgen met een klein dipje. De temperatuur zakt dan weer wat terug naar 20 tot 24 graden waarschijnlijk. Later in de week gaat de temperatuur weer omhoog. En kijk eens aan, het week opnieuw kans op tropische temperaturen. En dat is dus niet komend weekend, maar het weekend erop. Kortom, de zomer die blijft in ons land. Nog een fijne dag.